We gaan naar Zandvoortal aan de zee. Mijn video is net online gekomen. Oh, en ik zit een broodje vis te eten. Lekker hoor. Maar um, het is zaterdag en mijn video is online. En ik krijg er een glimlach van op mijn gezicht. Heb je hem gemist? Suffert. Moet je even uh, daar zo abonneren en op het belletje klikken. Want je het niet, hè? Maar goed, ik, nu je toch zit te kijken, zal ik, uh, zal ik daar eventjes die link daar naartoe. Want die video moet je gewoon echt zien. Ja, je moet ze eigenlijk gewoon allemaal bekijken, natuurlijk. Niet alleen die. En ik heb vandaag een shampoo besteld: een shampoo uh, paars kleur shampoo. En op Instagram heb ik gevraagd om een review te doen. En die willen jullie graag. Nou, ga ik dat doen. Maar natuurlijk uh, duurt zo'n shampoo natuurlijk wel even voordat dat gaat werken, denk ik. Ik ga het gewoon zien. En jullie gaan gewoon meekijken. En mijn haar is lang. Eén grote puinhoop. Ik heb vanmorgen geprobeerd uh, om wat krul erin. <laughs> om wat krul erin te zetten? Ik moet daar kijken. Niet naar mezelf. Nee. Ik heb dus vanmorgen geprobeerd met een krultang om krullen erin te zetten. Ik denk dat de sfeer is wat anders of zo. Want ik wil het nou wel langer hebben, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, ik weet niet waar ik mee moet. Ik wil wat anders, eigenlijk. Help me dan toch, jongens. Ja, ik had een... een, uh, krultang. Uh, hier. Deze is een beetje dik geval. Misschien is deze te groot. Maar mijn haar is best wel lang, toch? Dus dat moet toch gewoon kunnen? Kijk. En mijn kamer is nog steeds... soort van uh, opgeruimd. Daar wordt alweer een beetje streek verzameld. Ja, hè? Moet wel wat verzamelen, hè? Want stel je voor, als ik me een keertje verveel... kan ik dat mooi even lekker gaan doen. Oké, okay. ik heb uh, armbandjes weggebracht bij, voor uh, reparatie. Die ga ik even ophalen. Oh, maar ik ga eerst mijn make-up even doen, want uh, zo ga ik de deur niet uit. Tatuut, tatuut. Ik ga even make-upen. Hey, hou op met die herrie. Dit <lacht> is de before en dit is de after En <laughs> dit is die after. Ha. Oh, ik moet nog even iets op mijn lip Gaat dat doen? Ja. En ik realiseer mij ineens dat ik sinds de corona eigenlijk niet eens mijn make-up zo uitgebreid heb gedaan. Want ja, feestjes, daar ga je toch niet naartoe. En ja, om nou te zeggen dat dit een dagelijks make-upje is, wat ik dan doe voor na mijn werk, nee. Dus ik moet er zelf even helemaal aan wennen, aan kleuren en toestanden op mijn gezicht. Oh, toestanden op mijn gezicht. Ik moet nog mijn bril pakken. Jonge, jonge, jonge. En dat. Oh, zo, piekje dichtbij, hé! Hey. <laughs> en dat alleen maar even om wat armbandjes te halen. Oh nee, nee, dat is niet helemaal waar. Want ik ga ook vanavond met. Want ik ga ook vanavond met mijn zoon naar het eten. Nog voor zijn verjaardag. En deze bril is nog hartstikke vies van de regen. Zo, volgens mij kan je dat ook zien. <laughs> de kan je toch geen klap door zien, jongens! Dat is beter. Ja, en ik zat dus die film te kijken. Een film. Dus die video te kijken van die uh, sponsorloop. Heb je hem nu ook gezien en denk je van ja jeetje, dat heb ik gemist. Je kan natuurlijk altijd sponsoren. Op Stichting Samenvaren staat uh, op de site van Stichting Samenvaren staat de rekeningnummer. Dus heb jij zoiets van nou, ik uh, vind het een geweldig initiatief. Die mensen kunnen op mijn steun rekenen. Dan uh, ga je even naar die site. Ja, het is een leuke vlog geworden, als zeg ik het zelf. Ik vind dat editen nog steeds zo heel gaaf, want het einde. Ik heb er van. Ik heb <laughs> muziekje eronder gezet. Ja, het is echt super tof. Kijk, Oei! echt heel leuk om te doen. Maar goed, hey jongens, wat vinden jullie van deze look? What do you think? Kan je het zien? <lacht> God. Oh, dit ga ik niet uploaden zo, hè. Het wordt dus wel tussen geknipt. Ik ga even die armbandjes halen. Kijk nou, jongens. Ik zit... Vind... Ja, als er een video online is, dan hou ik eigenlijk alles even goed in de gaten. Dat doe ik over het algemeen wel. En ik reageer ook eigenlijk op alle berichten die ik krijg onder mijn video. Maar uh, kijk, dit bedoel ik nou, hè. Daar word ik zo blij van. Karin Somers... Die schrijft dus, door jouw vlog heb ik 5 euro overgeboekt. Had hier voorheen nog nooit van gehoord. Dus, goed gedaan. Nou, dat is super cool. Dank je wel, Karin. Echt heel erg leuk. Ik vind het echt heel leuk. Dat ik zo een stichting kan helpen, zo op die manier. Ik wil meer van dit soort dingen. Dit geeft me energie. Ah! Ah. Dat om deze armbandjes te laten maken. Dat is het enige wat ik ging halen, dacht ik. En toen kwam ik thuis met een feun. Een nieuwe. En ik ben gewoon naar de kapper geweest. Zo. Ik denk, ik ben het zat. Ik ga nu naar de kapper. Mijn vaste kapper was niet uh, open. Dus ik denk, nou dan duik ik gewoon een andere kapper in. Want dan moet het gewoon gebeuren. Ja, dat is typisch ik. Dus... Ik ga de feun even uitpakken. Ik hoop dat ik een goede heb gekocht. Ja, je kan hem daar. Ik heb hem bij de blokken gehaald. Maar je kan hem daar niet aanzetten of zo. Dus ik kan het niet horen of voelen hoe hard dat gaat. De Remington Thermacare Pro 2400 herdraaien. Nou, nou, nou. Dat klinkt veelbelovend, hè? Ja. Zo doen we dat. Kijk. één feun met hulpstukken. Stop. Oh, stop. Please do not open this bag if you don't... if you don't intend to keep this product. Ja. Natuurlijk wil ik het wel bewaren. Ja, wil ik het wel houden. Wat een boel plastic, jongens! Oh, is die niet mooi? Remington. Hij is prachtig. Testing, testing. Windkrachten windkracht... Dat is wel een heel verschil met die, uh, met die oude. Top! Blij mee, goeie koop, ken ik mijn haar weer uh, mooi uh, stijlen. Nou, even terug naar die armbandjes. Dit was een armbandje met uh, zwart elastiek. Maar zwart elastiek had ze niet, dus heeft ze dit uh, doorzichtige elastiek er doorheen gedaan. Maar het is een, een herenarmband. Want ze deed hem even om en ze zei, oh hij is best wel groot. Ik zeg, ja, maar het is voor heren. Maar ik vind hem er nu niet meer zo cool uitzien als met dat zwarte elastiek. Eigenlijk. Maar ja, goed, ik ga het de eigenaar van deze armband even vragen. Hoe, wat, die en van Wins. En dit was gewoon een armband waar de elastiek van was en die is nu weer goed. Dus misschien moet ik nog terug met deze. Eten kunnen we pas om kwart over acht. Gaan we met de poot. Maar ik ga nu eventjes, want het is nu half vijf, nu eventjes een broodje bepaal als voorgerecht. Want dat trek ik niet, hè, tot kwart over acht. Mm -hmm. We gaan naar Chuchu, het is een Indonesisch Moluks restaurant. Daar gaan we ons prima van maken. bootje, lekker uit eten, <laughs> een bril weer slaan, leuk hoor, zo mochtkapje het kapje op. Oh, het is echt heerlijk buitenop. Nou, we zijn er zo. De laatste boot gaan we een kwart voor tien. kwart over acht gaan we eten, dus <laughs> het wordt wel turbo eten volgens mij. Maar ja, whatever is oh, goed licht hier. Die moet ik thuis ook hebben. Even mijn werkplek schoonmaken. Hè? Hij is binnen. Hoe zo binnen? Ik bestel zoiets dan om te proberen. Maar dan bestel ik geen klein flesje. Nee, natuurlijk niet. Ik bestel gelijk eentje van uh, een liter. Oh god. En ik had op Instagram gevraagd uh, of jullie daar een review van wilden. Nou, dat willen jullie. Dus dat ga ik doen. Ik moet eigenlijk alleen nog even naar therapie. Want uh, ik heb weer last van mijn schouders. Um, slijmbeursontsteking bij beide schouders heb ik gehad. En dat heb ik nu weer. Ik heb een stijve nek. En ik ga naar de chiropractor. En die doet even. Kracht. Alles even op zijn plek. Oh, ik word er ook niet jonger op. En het doet allemaal zo'n pijn. He. Dus uh, daar moet ik straks heen, want ik heb dit op mijn werk laten bezorgen en ik kom net thuis van mijn werk. En het is nu uh, vijf over vijf en half zeven. Moet ik daar zijn? Klopt dat wat ik zeg? Let's even kijken hoor. Oh, tien voor half zes. Nee, half zeven. Donderdag is die uur 6. Half zeven moet ik er zijn vandaag. Dan ga ik er nu nog niet mee aan de slag. Maar het is wel snel binnen moet ik zeggen. Ik heb het... Uh... Toen ik het bericht op Instagram heb gezet. Toen had ik het ook besteld daadwerkelijk. En ik heb het nu al binnen. Maar dan heb ik het besteld. Drie Deluxe. En ik heb ook nog een monstertje erbij gekregen. Een monster. <lacht> Maar dit is gewoon shampoo, maar het is kapot. Althans, het topje. Het is echt vet paars hoor. meiden. Oh. Oeh, hij ruikt wel heel lekker. Oh. Oh, hij ruikt echt lekker. Het is echt heel paars. Ja, het is eigenlijk net zo paars als de fles die je ziet. Oeh. Ja, nou, uh, ik ga dat straks testen, dus als ik terug ben van therapie. Als hij mij heeft gesloopt. Nou, dat is nog maar de vraag of ik dan ga testen. Want het is dan natuurlijk donker. En ik heb eigenlijk nog steeds geen goede lamp hier. Ik heb bij de Action een lamp gezien. Dat is echt zo'n hele vlogset. Ik weet niet of iemand die al heeft. Maar ik ben echt benieuwd of die het doet. Misschien dat ik hem ga bestellen. Ik weet het niet. Of kopen bedoel ik. Ik zie jullie straks weer. Ik ga eerst even lekker naar therapie. Oh! Ik had mijn dopjes nog in. Haha. <lacht> En de microfoon daar zit erop. Nou, ben benieuwd hoe dat gegaan is. Hi, daar ben ik weer. En zoals je ziet, ik ga expres even bij het licht staan. Zoals je ziet is mijn haar roze. Ja, dat komt dus door die shampoo. Want ik had hem vanmorgen gebruikt. Ik moest douchen en ik moest naar mijn werk. En gisteravond heb ik het dus niet kunnen testen. Want dat werd een beetje te donker. En uh, ja, dus ik heb het gewoon gewassen heel snel eigenlijk. Want ik vond het eigenlijk heel erg paars dat ik dacht van... Oh. Wordt het wordt misschien wel heel erg uh, roze of paars. Maar wat ik wel dus wil proberen is om het op droog haar te doen. Maar ik ben eerst even eten aan het koken. Oh. En dit gaan we eten. Met rookworst. spekjes, Mayo gaat er doorheen. Kaasgaaf. Oh, dan doe ik de aardappels. Daar heb ik de aardappels mee... Uh... Meegescheeld, uh, die hebben we dus helemaal niet nodig oh, geen idee waarom die hier staat en ik zag trouwens een heel gek plukkie die heb ik even weggewerkt nou ja goed hier ga ik geen video van maken van die stamppot zo lekker ik hou van de winter en het is pas herfst we gaan koken ik kom straks nog even bij jullie terug was lekker en nu nog een toetje bolletjes vla ja ook lekker mijn haar is nu dus een beetje lichtroze ik heb het gewassen en gelijk weer uitgespoeld ik heb het niet in laten trekken nou weet ik niet of ik morgenochtend weer ga wassen en iets langer in ga laten trekken dat twijfel ik nog even Lekker van mijn toetje genieten. En ik zie jullie graag de volgende keer. Doedels!